Hi en welkom bij Palsmodel Stuff Nog een van mijn uh, nieuwe aanwinsten: de Lima uh, NS dubbeldrekker. Ik zal wat dingen uit, maar dat is prima. Zo, deze heeft maar uh, één mankement. Uh, En dat is dat uh, deze buffer hier, ik ga dit even, even aan de kant zetten. Zo. Deze buffer die zo was afgebroken. Iemand heeft hem geprobeerd te lijmen, de vorige eigenaar. En uh, dat is maar ten dele gelukt. Ik denk sowieso de verkeerde lijmsoort. En um, voor de rest, het is de tijger, het is niet de panda. Um, ik vond zelf, ik kwam overal de panda tegen. En uh, ik vond nou juist dat een beetje ja, afgezaagd. Dus ik heb de tijger. Ik ben Heel blij mee dat ik de tijger heb. Maar uiteindelijk maakt het niet zo heel veel uit. Qua hoe het eruit ziet. Uh, dan breek je nog het een en ander aan. Uh, ik heb uh, al mensen gezien. Heb ik de goede lijm? Ja. Die hebben de, uh, op, op, overal de lucht inlaten uh, opgemonteerd. Nou mocht ik ze tegenkomen. Dan overweeg ik het. Dat zijn er wel heel veel die je moet hebben. En de, het andere wat ik gezien heb is die, die lijsten. De raamlijsten zijn niet zwart maar uh, geel. Dus ik hem helemaal open maak. ...dan kan ik dat in feite met een merkstift al in orde maken. is iets waar ik over aan het nadenken ben om dat te gaan doen. Maar dat zit een beetje in dezelfde hoek als dat ik eigenlijk meer wil gaan doen... ...in de categorie van verven en of, of spuiten. Maar ik heb daar op dit moment de ruimte niet voor. En uh, de materialen ook niet. En ik dacht, laat ik beginnen met het moeilijkste. Dus proberen er ruimte voor te krijgen. Maar dat gaat niet gebeuren in dit huis waar we nu zitten. Dus dat maakt dingen uh, heel erg gecompliceerd. Zo. Dat is de buffer. Uh, hij is uh, nog uh, volledig analoog. Er zit geen binnenvlichting in uiteraard. Uh, wel een uh, NAN-koppeling. Dus... Uh, ik pak eventjes... Deze erbij. Er uh, is hier wat corrosie op de, uh, op de contactpunten. Even zien. Zo, maar als ik nu de... de... Uh, uh, uh, weer met door, stroomdoorvoerende koppeling bezig zou gaan, dan zou ik misschien... de front- en zijn goed aan kunnen sluiten en de binnenverlichting... Uh, ...overal door kunnen trekken. Dat is misschien nog wel leuk om te doen. Ik heb op dit moment niet zo'n koppeling liggen. Die heb ik in mijn koploperproject zitten. En ook dat is toen niet helemaal vlekkeloos verlopen. Zo, ik zet één pin op de as. En dan duw ik hem tegen de... ...koper aan. En hier ook. Ach, kijk aan. De cabine ligt op. De uh, uh, frontsein ligt op. Zo, zo hopelijk te zien. Ik heb geen beeldscherm om te kijken op dit moment. En dan zouden we de andere kant op rijden. Er gebeurt er helaas helemaal niets. Er zit geen rode lamp in, denk ik. Nee, dus dat... Uh lijkt er ook op dat dat toch nog niet helemaal uitgeboord moet worden. Zij dus doet het alleen maar goed als hij uh, die kant op rijdt. En uh, als hij de andere kant op rijdt dan zie je helaas niets. Hier moet nog een uh, 1600 voor of een 1800. Het een beetje aan op welk jaar je uh, wilt laten rijden. Uh, voor of na de opsplitsing van de NS. Ik denk dat ik voor een 1800 ga. Uh, ik heb een 1800-tal liggen. Uh, die gebruik ik voor mijn uh, creatieve trein. Uh, de, de, de, de, de samensteltrein zoals die reed in. De lijn tussen Den Haag en... Uh, in, uh, even kijken. Den haag Venlo. Daar heb ik nu nog die, uh, die rare Belgische treinsteller voorbij. Eigenlijk kan ik deze er gewoon aanhangen. Want ook dat reed uh, over de lijn heen. Uh, als een van de vormen, Maar dan met name naar Amsterdam toe. Dan staat deze erbij. Dus... Um, verder, hij is verder helemaal in orde. Helemaal goed. Um, ik denk dat deze, als ik hier iets aan ga doen dan is het uh, off camera veel later en laat ik misschien nog wat resultaat zien. Maar ik denk dat deze gewoon uh, prima is nu. Ik laat hem nog even drogen. En uh, voor de rest uh, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.